Hoi, ik ben Minke en ik werk bij de KLM Sleepdienst. Welkom op mijn unieke werkplek. Vanuit hier zie ik heel Schiphol. Als brake operator ben ik verantwoordelijk voor de handelingen in de cockpit tijdens het verslepen van het vliegtuig. En dat is natuurlijk super bijzonder. Mink, hoor je mij? Ja, ik ben er. Oké, okay, uh, remmen los en autocoliseer graag. Remmen los, uh, bier aan. Oké. Landstad heeft mij de mogelijkheid geboden om mijn CE-rijbewijs te halen. Nu ben ik bezig met een traject van een paar maanden en straks ben ik truckdriver bij de KLM.